Hey daar, ik ben Marlijn Twaalfhoven en komende zondagavond kom ik naar Horen met de voorstelling, de ontmoeting Het is aan ons. Ik wil heel graag iets daarover vertellen, want het zou best wel eens kunnen dat het fantastisch is als wij elkaar daar ontmoeten. Ik zoek namelijk mensen die actief zijn in de stad of de omgeving, met cultuur, met creativiteit of met sociale of maatschappelijke issues. Ik zoek dus artistieke types en geëngageerde, maatschappelijke, zorgzame mensen. Mensen die, die dromen, die, die werken met idealen. Dat kan zijn beroepshalve, het kan ook zijn in je vrije tijd. In ieder geval iedereen die actief is voor de stad, voor elkaar. Um, wil ik vragen, kom naar het theater. Want we gaan een avond lang samen strategie bepalen. Um, we laten ons inspireren door muziek. Ik vertel waarom ik geloof dat we een kunstenaars mindset nodig hebben bij de meest grote uitdagingen waar we voor staan deze tijd. De, de, de groeiende ongelijkheid in de samenleving, de, alles wat klimaatverandering meebrengt, de economische uitdagingen en nou ja, wat we achter de rug hebben of waar we nog middenin zitten van de hele pandemie. Die vragen eigenlijk om, nou ja, om, om een echt een creatieve manier, namelijk om anders te kijken naar het systeem. En hoe gaan we dat systeem nou aanpakken? Nou, dat gaan we niet zomaar bespreken. We gaan een spel, we gaan ons, um, uh, nou, uh, elkaar uitdagen om echt met wilde ideeën te komen en vervolgens die ideeën ook um, bij de gevestigde orde binnen te brengen. Dus hoe kunnen we um, zo samenwerken dat we richting de gemeenteraadverkiezingen die er komen, richting nou ja, lokale politiek, echt duidelijk maken dat er een creatieve en een idealistische uh, ruimte nodig is. Ruimte voor de samenleving. Dat, dat we snakken om gewoon samen onze schouders uh, eronder te zetten. En echt iets moois te maken van, uh, nou, van deze wereld. Nou, ik wil je uitnodigen om te komen. Um, het wordt een avond waarin je... Mooie dingen meemaakt, ook een actieve rol in krijgt. En um, laat me vooral ook weten, anders als, uh, als commentaar of je nog vragen hebt, dilemma's, ideeën. Um, ik kijk heel erg naar je uit.